Op weg naar de ponies van Zorgboerderij Vrij. Ik zie er al twee staan. Zou het rooster zijn? Ik denk Annabel. Verder zie ik nog niet veel. Maar ze komen vanzelf doorgaans.